Ja ja. Hè? Het toppelip shit. Ja Ja, nou, je, wat nou, mijn kleur van... Meer mensen binnen nodig, pas op. Waarom ja, kijk je de kant op dan? Hij zegt hij Nou, ik wel achter mij gelopen. Laat mij dan vriendelijk binnenkomen! Ik jou wel! Ja, ja, kom op rustig. Is dat er een er zitten er nog meer, is er in de buitenkant. Ik oh, ga er nog even rustig staan. Dus jij moet die aankopen zien. <laughs> ja, heel relaxed toch? Nee, die kan het niet. Nee, die het niet. Nee, die kan maar je oppassen. Pang! Pang! Jammer jongens. Uh, nee. <laughs> ja, hij gaat niet bijvoorbeeld vangen. Ik dacht dat jij hem afgevangen had. Nee. Nee. Ik ben redelijk kleurblind, dus ik heb even, even staan kijken of het oranje was of geel, of even een bandje voor het. Maar jongens, meer hier nodig. Zo is dus ook een Ja, één. 1, twee, drie. Afname wat je afschulden.